Als mensen bij mij komen voor hun wenkbrauw, is het meestal dus dat die een beetje hangt. Hangende wenkbrauwen kunnen heel goed behandeld worden met bijvoorbeeld azalure, of met een filler of met plexer. Je hebt meestal maar één behandeling nodig om uh, het resultaat te bereiken. Er moet natuurlijk een evaluatie komen om te zien of het bereikte resultaat ook aan de verwachtingen voldoet. Hangende wenkbrauwen zijn natuurlijk in soorten en maten, maar uh, met deze behandelingen die ik uitvoer, zijn de meeste mensen tevreden... Met hoe goed de wenkbrauw gelift kan worden.